Cosmetica winkels liggen tegenwoordig vol met van die bruisbommen. Of buffbom, zoals ze dat in het uh, Engels noemen. Maar die kan je ook heel erg makkelijk zelf maken. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dat doet. Dus kijk maar voor mee. Oké, okay, wat heb je hiervoor nodig? Ik heb hier in ieder geval 150 gram uh, baking soda. Daaraan voeg ik 30 gram mycena toe. Mycena dat is ook wel uh, maïszetmeel. Sla dat eventjes... ...kort door elkaar heen. Dan voeg ik 100 gram citroensuur toe. Uh, dit is in korrelvorm. En ook dat meng je weer even kort door elkaar heen. Voeg daarna een, uh, ja, een zakje thee toe, maar dan alleen de blaadjes. Het zakje scheur je open. Maakt niet zoveel uit wat voor een thee dat is, gewoon welke je lekker vindt. Dan voeg je 50 gram gesmolten kokosolie toe. En een geur die je lekker vindt, een essentiële olie. Ik heb hier lavendel. Een paar druppeltjes. En dan meng je het geel goed door elkaar. Het wordt een soort dikke, dikke pasta. Dan is het tijd om het in een mal te zetten. Dus dat gaan we nu even doen. Oké, okay, ze zijn klaar. Nu is het tijd om ze in te vriezen. Ik doe dit uh, nou ja, minstens een paar uur. Ik zet ze er nu gewoon even 24 uur in. Dan weet ik namelijk zeker dat ze gewoon... Uh, Klaar zijn en opgedroogd zijn. Oké, okay, ze zijn klaar. We zijn een dag verder en uh, ze zijn nu helemaal klaar. Ik heb hier ook een bak water staan en we gaan er even eentje indompelen. Uh, ik heb hier helaas geen douche, anders komt het onder de douche proberen. Dus we doen het gewoon in een bak met water. Ik kan je wel vast vertellen dat de blokjes echt heel erg lekker ruiken. En nou is het de bedoeling dat ze gaan bruisen en dat de geur uh, ja, nog meer vrij komt. Nou, zoals je ziet, bruist het hartstikke goed. Het ruikt natuurlijk hartstikke lekker naar lavendel en de thee die ik erin heb gedaan. Ik raad het zeker aan dit te proberen, want het, uh, het heeft echt een hele kalmerende geur. Echt super lekker. Vond jij deze tip nou handig? Vergeet hem nog niet te delen met iedereen die je kent. Geef ook even een duimpje omhoog. En was je nog niet geabonneerd, doe dat dan ook meteen. Want dan kom je dagelijks dit soort leuke tips tegen. Ik zie je de volgende keer bij Handig. Dat is handig.